We zijn hier in lab 21.0, onze Future Classroom. In zo'n Future Classroom kunnen we de wereld eigenlijk naar binnen trekken, kunnen we heel wat nieuwe technologieën gebruiken, maar daarnaast is het zo opgesteld, waardoor er heel wat verschillende werkvormen mogelijk zijn. Ik begin vaak de les aan de touchscreen, waar ik op een klassikale manier eigenlijk de opdracht kan uitleggen. Chacun prépare donc une ville, donc chaque groupe prépare une ville, en in het einde moeten we naar de creëren een film de waarin alle deel zijn representaties. Onze Future Classroom is opgedeeld in verschillende leerzones, telkens met een ander doel. Uh, het voordeel daarvan is uh, dat we op die manier kunnen werken aan een aantal vaardigheden die uh, onze leerlingen zullen nodig hebben naar de toekomst toe. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan het leren samenwerken, het leren communiceren met elkaar, creatief, Nadenken, maar ook kritisch nadenken. Ja, het is. Wel, die virtual reality bril is een van die technologieën die de wereld gewoon veel dichterbij brengt en visueler en echter maakt. Dus dat, dat maakt het gewoon eigenlijk gewoon leuker. Wel, als het leuker is, dan gaan ze ook gewoon meer met je vak bezig zijn. Um, après een shopping très fatigant, een petite of een thee. in die future classroom leer ik ook heel veel bij van mijn leerlingen. Ik weet dat er heel, heel wat mensen een drempel voelen om daaraan te beginnen. Omdat we zelf daar niet in opgeleid zijn. En om al die technieken te gebruiken. En dan zou ik gewoon zeggen van eigenlijk moet je gewoon springen. Uh, La fin de l'année, enfin la fin de l'année, deuxième trimestre en fait, euh, on va refaire ce genre de choses, mais alors plus élaborées. Donc c'est un bon exercice. Okay? Je vous remercie. Il est midi, donc euh, je vous souhaite aussi bon appétit. Bon appétit. Au revoir.